Hé hey Annabel! Ik moet het hoog nog even brengen. Ik ga eerst de hoorzak halen. Die is weer helemaal gevuld.